i'm finally right here with you yes complete complete Laten we een voorgaan? Uh, ja, het is voorop. AHC, de 03, 0311 over. Ja, als zij hebben als ontvangen voor nu een uitdrukbedrijf omtrent van uh, persoon persoonlijk voertuig te water. 0311 is inmiddels uh, uitgerucht, heeft u voor ons uh, nadere informatie over. Ja, dat is, uh, we geven over. je kan me niet zo makkelijk langs. Even kijken. HC, yes. 91.92 uitgezoek. Wat een ongeval. Oké, duikers gereed maken. Voor jullie informatie it... betreft een persoon-voertuig te water. Um, dat is in het nauwe gedeelte tussen uh, het uh, de waterlaatgebied en de uh, open zee. zee um, ja, zal ik even navragen naar de exacte uh, diepte van het water. Kan ik er best heen links? Ja. Even kijken. Ik zal even de route voor je neerzetten. Zullen we Ja. Oké. Okay. Ik pak hem hier even links, dat is toch niet druk. <laughs> even kijken ze op deze plaatsen. zal uh, de veldvoeder van het tankoutospijk jou even assisteren met het achteruit rijden. Yes. Uh, ik ga even met de OVD uh, het inzet van bespreken uh, en kijken of hij nog nader informatie heeft. AC de 0311 uh, ter plaatse bij 12 uh, laten uh, locatie over. Oké, okay, ga ik uitstappen? Ja, yes. ik ga even vragen of hij je assisteert, ja? Oké, okay, um, als jij uh, onze boot even kan assisteren met het water laten. Ja. Kom. voor de 91 92 Ja, A7 zou ik je schiff uh, willen stilleggen? Kom maar. Uh, ik zie hier eenmaal een toon uh, drijven op, op het water. Uh, ligt heel erg ongelukkig, dus uh, daarom schreef ze een keer plat alsjeblieft. Ja, dankjewel. Doet zo. Recht achteruit. Nu water in. Zo laten. Ja, klein stukje nacht nog. Oké, okay, dan uh, gaan wij eens gereep maken voor de inzet. Had ik jou graag hier uh, te plaatsen houden voor uh, assistentie eventueel Mocht wij terugkomen zo meteen. Um, en natuurlijk even het bewaken van, uh, van onze apparatuur. Ja. Gaan wij eens even gereed maken ja? Ja stop. Hil kom eens uit, 9129 euro. 1992, uh, geeft bericht over. Ja, ik sta hier inmiddels langs de kant. Ik zie hier uh, één persoon drijven op het water. ligt hier erg ongelukkig. Scheefverkeer ligt inmiddels plat. Uh, hij dobbert de hele tijd onder. En uh, volgens mij komt hij uit een auto boven. Ja, u heeft uh, zicht op de persoon. Uh, scheefverkeer ligt plat. Wij zijn uh, bijna te water en uh, gaan die kant op boven. Ja, vangen. Oké, okay, equipment check. Just. Yes. Yes. Ik uh, gooi je even hier aan de kant ja kun je verder opstappen. Jo, oh, live line is er ook Ambu rechts, over de ook rechts hier. Ja, gezien. Even kijken, ik heb hier uh, links heb ik uh, visueel contact. Ik iets dat lijkt op een slachtoffer. Ja, rechts. Uh... Ja. Oké. Okay. Oké, okay, ga ik hem hier uh, stil Oké, okay, hier uh, te water. Hier. Hier. Ik ga te water, ja. Hallo? CD ja, ja, duiken het water over. Ja, meneer. Breng nee, brengen we naar het land. Persoon aangetroffen. Ik kan niet zwemmen. DPL, willen we hem naar de OVD dan. brengen? Um, ja, kunnen we het doen? Over het strand op. Ik denk OD is makkelijker inderdaad. Ja daar staat de AMU hè? Ja, daarom. Nee, Ik wil Hier even de boot op. Ik kan niet zwemmen. Nee, niet. Meneer, hier oh. komen. Kom. Als ah, je helemaal het slachtoffer aangetroffen. Uh, duiken proberen momenteel uh, in de boot te krijgen. Die gaan wij dan naar, naar de OVD uh, overbrengen. Over. Ik kan niet zwemmen. Ik tel je nu de boot op. Ja, heel goed. Zou ik bij het voertuig gaan kijken. Hmm. Uh, ja, hou de afstand uh, met de boot in de gaten, ja? Yes. Ja, helemaal slachtoffer aangetroffen. Um, hij heeft water ingestikt, sowieso. Dus uh, met spoed en laden kijken naar de ambulance. Ik uh, ga terug naar mijn duiker. Ja, oké, okay, dan uh, haal hem hier van boord af. En dan neemt de ambulance me over. Jullie gaan nog... Uh, ja, mijn duiker even is even... kijken, de... slagen bij... maken. Ja, die is even een paar slagen te maken te kijken bij het voertuig. Of ze nog eventueel inzittende zijn, ja? Ja, oké. Okay. K17, we gaan met slachtoffer richting uh, Sineeren als het is over Voertuig aangetroffen er aangetroffen, dat is begrepen 0311, kom eens uit, de over D geef bericht Ja, voor jullie informatie, uh, slachtoffer is juist afgevoerd Um, had veel water ingeslikt en uh, was vervolgens niet meer aanspreekbaar dus die is uh, richting het uh, erasmus over ja dat dus begrepen slachtoffer richting erasmus water ingeslikt uh, is toevallig nagevraagd of de persoon naar iedereen zittende was over uh, volgens volgens slachtoffer zou er één persoon in zitten oh. ja dus uh, zou één persoon het voertuig zitten die is er inmiddels uit uh, ik heb mijn duiker in ieder geval nog even in de laatste Sweep laten doen, die is nog even controleren voor de zekerheid en dan gaan wij uh, terug richting uh, de bootrailer over. Ja, duidelijk. Kijk je inderdaad even goed. Het was niet 100% zeker of er nou daadwerkelijk één persoon in zat. Als uh, dus, uh, als zoekslagen compleet zijn, dan uh, kunnen we nu terug richting uh, plezier Wat de duiken boven betreft, uh, niemand meer, meer in het voertuig. Ja, dat is uh, begrepen. Ik uh, heb de locatie gemarkeerd en ik zal... Uh, het voertuig laten weghalen, Joop. je kunt uh, terug richting boot Ja, dat gaat goed Yes Eh, uh, R92, hier de 011 over 011 Ja, duik er definitief boven, niks meer in het voertuig aangetroffen, wij gaan uh, retour over ja, jullie graag een tour. Ik uh, ga de havenmeester even bellen dat, uh, dat ze de auto liggen halen. Hey. Zo, had jij meegekregen? Ja. Top man. Helemaal goed. Lifeline er al wel weg. Ja, die. Nou, daar gaat hij. Ik zie hem al. Ja. Ja, Help jij me even met mijn spullen weer uit te doen? Of af te doen beter gezegd. opper eerst wel vier fles los yes pak ik die even aan daar vanaf ja Schoon. check Als je had ze toppie mooi inzet ja. Top. Top. nou we gaan naar uh, de toepost hey dankjewel um... Ja wat hebben het kun je ook mee uh, die kant op ja? Even naar ah, Ja ik zie ze ook op de post, toch goed.